Goed, ook hier het volgende hoef je mij niet helemaal uit te leggen wat het zijn, want ja. iedereen kent ze. Rimpels. Oké, okay, jij ja, kap me gewoon af als het te veel wordt. Uh, ja, maar goed, ik ga daar. rimpels. Heb je in verschillende maten. Ja. Uh, je hebt hangrimpels, je hebt uh, expressierimpels, dus als mensen heel goed beweren en wat er is aan te doen. Nou, in zijn algemeenheid zijn er heel veel middelen voor om te doen. Ik zal ze gewoon allemaal noemen. Ja, noem ze maar. Je hebt uh, de hyaluronsuren. Je hebt, uh, je hebt uh, Noemen ze de biostimulatoren. Uh, er is een nieuw middel bijgekomen, organisme. Maar dat we in zijn algemeen heet fillers. Ja. Je hebt de botox. en uh, je, hebt, je kan met lasers werken. Met uh, peelings kan je werken. Heel veel. En uh, wat heb ik nog meer vergeten? Soft silhouette. Oh ja, soft silhouette kan je ook doen. Heel Plexer. En plexer. <laughs> ja, goed. Nou, je wordt echt een expert. Ja, goed, hè? <laughs> ja. Dus dat is het eigenlijk. En ja, goed, afhankelijk van het. Uh, van het middel wat je kiest zijn de resultaten, ja, botox is relatief wat korter, drie tot soms ook lopend na negen maanden en de langst werkende zijn uh, nou, drie jaar. Ja, en, en je vertelt wel hoe lang de resultaten duren, maar wat kan iemand verwachten ja, van de rimpels, resultaten? de gewoon De rimpels zijn echt goed te behandelen. Ze zijn echt gewoon weg? Ja, dat kan ik dan weer net niet zeggen. Bijna weg. Bijna weg, <laughs> ja, zeker. Oké, okay, heel duidelijk. Uh, wil je daar nog iets aan toevoegen? Helemaal niets. Nee? oké. Okay. We kennen ze allemaal, de rimpels. Um, je kan ze dus op heel veel verschillende manieren behandelen. Uiteraard, als je bij Rogier komt, zal hij bekijken wat de beste manier is. Het kan gaan van fillers, botox, plexor, soft silhouette. Um, dus heel veel verschillende mogelijkheden om die rimpeltjes toch weg te krijgen en er weer stralend om uit te zien. Zeg ik het goed? Juist. Yes.